Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een verland. land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem... Waar is de koning van de Joden die kort geleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren. Toen, Jezus, toen koning Herodes dat hoorde... ...schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken. Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. En hij vroeg aan hen waar ze al de Messias geboren worden, zeiden ze, in Bethlehem in Juda. Want dat wordt al verteld in het heilige boek. Daar staat, luister, Bethlehem in Juda. Jij ja, hoort bij de belangrijkste steden van het land, want uit Bethlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een derde voor zijn schapen zorgt. Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer, hij de ster, wanneer ze de ster voor het eerst hadden gezien. gezien hadden. Daarna zei hij... Ga naar Bethlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren. Na het gesprek ging Jeroldus de wijs mannen op weg. En opeens was daar de ster weer, die ze al eerder hadden gezien. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij... De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zag ze kind bij moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden, goud, wierook en mirre. Snachts kregen de wijze mannen een droom. In die droom zei God tegen hem, jullie moeten niet teruggaan naar naar Herodes. En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.